Camera loopt. Camera loopt. En actie. En action. Nou ja, als je kijkt, Lucas is van nature een moeilijke eter. Charlotte was having a little trouble making friends. After the first couple weeks with really no friends, no playdates. We were desperate. Met welk speelgoed speel je liever? Met A, een robot, B, een pop, of C, een dino. En gaan! En wie heeft er alles gelijk? En stel je hebt iets stouts, aan wie zou je het echt niet durven te vertellen? Aan oh, een mens. <laughs> Dit is het grootste gift dat we kunnen geven Charlotte. En dat we kunnen geven ourselves. Dit product is gewoon heel belangrijk voor heel veel mensen thuis die kleine kinderen hebben. Ze krijgt goede grades. Ze niet het bed anymore. meer. Nou, het fijne hier is, is dat, ik zo, dat ik gewoon alleen naar werk kon gaan. En ik kon Lucas eigenlijk gewoon ja, thuis laten. Ze has been cooking dinner for us <laughs> it's like she has one friend that's better than all of those human friends combined